2022, een jaar van crisis en veerkracht, een jaar van medailles, een jaar van nieuwe doelen, emoties en dromen. Elke week en elke dag beleefden we wat de kracht van sport betekent. Terugkijkend naar het verleden en genietend van het heden. Opnieuw zagen we, jong geleerd is oud gedaan. Hoe we samen de grens kunnen verleggen en... Beter beschermen, hoe schouder aan schouder niets onmogelijk is. Met elkaar maakten we ons sterk voor een serieuze aanpak. Voor alle generaties staan we voor sportplezier voor iedereen, echt iedereen. Om de hoek, in de buurt, in het stadion, omdat wij geloven in de kracht van sport. En dat blijven we doen, samen op weg naar het sportiefste land ter wereld. Bedankt voor jullie inzet, geloof en vuur.